Dag Annelies, we gaan het vandaag hebben over vermogensdocumentatie. We koesteren allemaal familiefoto's, tastbare herinneringen van naasten. Maar vaak wordt de geschiedenis van het familiaal vermogen niet zo goed bijgehouden. En wanneer iemand dan overlijdt is het soms moeilijk om de herkomst van dat vermogen te reconstrueren. En laat net dat eigenlijk hoe langer hoe belangrijker worden. Hè? Jij als expert estate planning kan daar heel wat over vertellen. Laat ons dus eens kijken vandaag waarom die vermogensdocumentatie zo belangrijk is. Ja, dag Bjorn. Dat is vooral belangrijk om, om twee uh, grote redenen. De eerste reden heb je al goed aangehaald in je inleiding. Uh, het is belangrijk om voor jezelf een goed, uh, goede documentatie bij te houden over uh, hoe is mijn uh, vermogen eigenlijk tot stand gekomen? Heb ik dat uh, verdiend en gespaard? Of is dat eerder afkomstig, uit schenking of erfenis? En heeft dat ook allemaal zijn fiscale regime ondergaan? Dat is een belangrijke zaak. Um, voor u zelf is dat misschien heel duidelijk, maar uw erfgenamen zullen dat ook moeten kunnen consulteren he, als de aangifte van een nalatenschap wordt opgesteld. Moet het eenvoudig zijn om na te gaan welke goederen nu eigenlijk van die overleden persoon waren en welke goederen niet. Um, een tweede belangrijke reden om zo'n vermogensdocumentatie op te bouwen is eigenlijk dat uh, iedere transactie die u gaat doen bij een notaris, bij een advocaat, die zal moeten onderzocht worden op de oorsprong van het vermogen dat voor die transactie wordt aangewend. U heeft misschien ook van de bank al een, een vraag in die zin gekregen van kan u de oorsprong van uw vermogen documenteren. Maar recent is de wetgeving zelfs nog strenger geworden en vraagt ze zelfs aan kunsthandelaars om uh, na te gaan met welk vermogen kunstwerken worden aangekocht. Um, dus in brede zin wordt er hoe langer hoe meer gevraagd om aan te tonen hoe uw vermogen tot stand gekomen is en of dat ook zijn fiscale regime ondergaan heeft. En dat is niet alleen in België zo, dat geldt zo in heel de Europese Unie, want um, al die uh, regels die advocaten, notarissen, banken moeten naleven, die zijn uh, gebaseerd op Europese richtlijnen, dus die gelden in heel de Europese Unie. Jullie worden daar in jullie praktijk ja, bijna dagelijks mee geconfronteerd hè, met vermogensdocumentatie. Heb je een paar voorbeelden van waarom het in een dagelijkse situatie dan aan belang heeft? Ja, um, in een situatie die, ja, spijtig genoeg, soms tot de uh, verbeelding spreekt, maar uh, men hoort vaak van relatiebreuk of echtscheidingen waarin dat er zeer grote discussie ontstaat over ja, hoe het vermogen nu eigenlijk verdeeld moet worden. Die discussies ontstaan vaak omdat het niet zo duidelijk is wie nu de eigenaar was van dat vermogen. Hebben de partners dat samen opgebouwd of heeft een van de partners dat uit een schenking of een erfenis gekregen? Als er goede documentatie voorhanden is, en dan denken we aan schenkingsactes en testamenten, maar ook aan de rekeningdocumentatie, worden die zaken allemaal netjes van elkaar op rekening geplaatst en beheerd, we kunnen we een heel stuk van die discussie vermijden. En, um, een ander voorbeeld is, um, en dat illustreert vooral dat tweede voorbeeld, hoe lang zo'n documentatie soms moet bijgehouden worden. Um, we krijgen vaak de vraag van cliënten om uh, vastgoed aan te kopen en hoe ze dat op een fiscaal-vriendelijke manier kunnen doen. En een van de technieken die daarbij toegepast wordt, noemen we de gesplitste aankoop. Um, bij die techniek is het zo dat de ouders samen met de kinderen vastgoed aankopen. En als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is, zal dat vastgoed... Um, ...niet aan successierechten onderworpen worden als de ouders overlijden. En um, een van de voorwaarden um, die dan voldaan moeten zijn... ...is dat de kinderen kunnen aantonen dat ze het vastgoed met eigen middelen betaald hebben. Die eigen middelen hebben de kinderen niet altijd. Um, dus ze zullen vaak een schenking krijgen van de ouders. De ouders gaan een som geld aan de kinderen geven om dat uh, aandeel in het vastgoed te betalen. Nu, als de ouders overlijden, en dat kan vele jaren na de aankoop van dat vastgoed zijn zullen de kinderen aan de fiscus moeten aantonen dat ze dus effectief hun aandeel in het vastgoed met eigen middelen betaald hebben en zullen ze nog altijd die schenkingsdocumenten moeten kunnen voorleggen aan de fiscus. Dus men spreekt daar soms over ja, 10, 20, 30 jaar na de aankoop van het vastgoed dat men toch die documenten nog moet kunnen voorleggen. Uit jouw voorbeelden wordt heel duidelijk dat we over een zeer breed gamma aan documenten spreken. notariële actes, schenkingsactes, documenten van pensioenen, kunstwerken enzovoorts. Waar bewaar je die eigenlijk het beste? Ja, de grote klassieker is de ringmap met netjes gesorteerde papieren. Zeer handig instrument nog altijd. Um, bent u bepaalde documenten kwijt uh, via MyMinFin, MyPension, stelt de overheid ook al veel documenten digitaal ter beschikking van uh, de burgers. Maar vergeet ook niet dat een deel van het vermogen zich misschien ook online bevindt. Uh, online beleggersrekeningen, bitcoins, uh, al die zaken zijn vaak beveiligd met paswoorden. Denk eraan dat ook die paswoorden door uw erfgenamen moeten gevonden worden. We zien dat de informatie eigenlijk heel erg verspreid zit. Op dat vlak hebben de Belgische notarissen een initiatief genomen dat ons moet helpen om het eigenlijk meer te groeperen. Hè? Ja, ze hebben dit jaar een digitale kluis gelanceerd onder de naam EasyMe. Um, in die kluis zullen sowieso alle notariële actes bewaard worden voor u. Uh, maar als burger kan u, heeft u daar ook toegang toe en kan u eigen documenten opladen in die digitale kluis. En daarbij kan u zelfs um, aanduiden welke andere personen ook toegang mogen hebben tot de informatie en de documenten in die digitale kluis. Tot slot Annelies, wat is het advies aan onze kijker nu? Ja, ja, een goed gedocumenteerd vermogen is goud waard, um, Hoe langer, hoe meer uh, is het belangrijk om een, een goede oorsprong van uw vermogen te kunnen documenteren. Fiscale behandeling, of dat die correct verlopen is. Maar u maakt het uw erfgenamen ook een heel stuk gemakkelijker als zij eenvoudig al de informatie over uw vermogen kunnen terugvinden. Dankjewel Annelies, lijken me heel nuttige tips te zijn. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer Bjorn.